Voedselvergiftiging. Het was tijd om te eten. De meester had gratis brood gekregen van de firma Brood. Oh, is dat brood voor ons? Gaan wij dat opeten? Is dat dat ene brood? Ja, dat is dat brood van die ene reclame. Hou jij ook zo van gezond leven? Eet dan nu dat merkloze brood. Brood, brood, brood, broodtrommel. Koop nu dit brood met extra vezels. Ook lekker voor bij de lunch. Nu bij jou in de winkel. Merkloos brood, van de firma Brood. Smakelijk eten. Dat brood echt voor ons mogen wij erdoor eten. Ja, dat heb ik voor jullie geregeld. Je bent echt de tofste meester van de wereld. Er is brood voor hoog genoeg en ik ga het nu uitdelen. De klas was door het dolle heen. Oh, dat is lekker dat brood. Dat is het lekkerste brood wat ik ooit in mijn hele leven heb gezien. Oh, kom mm, hier lekker brood. Lekker doen. Dat is de mooiste dag van mijn leven. Meestal mogen we beginnen met eten. Dus zo lekker. Alsjeblieft. Oké, okay, dan zeg ik nu smakelijk eten. De hele klas smikkelt en smult van het brood. Smaakt dit jongens en meisjes? Uh -huh. Lekker hoor. Maar dan gebeurt er iets met de leerlingen. De meester raakt in paniek en weet niet wat hij moet doen. Ja, in een twee, in een twee, we hebben hier een ongeval. Oh, ik heb overgegeven. Wat heb jij op je gezicht? Je hebt daar iets zitten. Dat is bloed! Oh, nee, dat was oh, nee, oh, nee! Oh nee. Oh. Alsjeblieft, help ze zin, ziek zo snel mogelijk, please. Ik wil meteen alle kinderen naar de operatietafel. De kinderen besloten snel mee te gaan. Volgende patiënt. Steek je tong eruit. uit. Ik zie dat we moeten bloed afnemen. Doe ze maar. Oké, volgende. Voorzichtig. Oké, nu bewegingen doen met je knieën. Wat, wat, wat moet ik doen? Oefeningen met je knieën, kijk. Auw. Ik zie het al, dat is iets aan de spieren. Dan gaan we nog één onderzoek te gaan. Oké, volgende. Voorzichtig. Ik zie het al, ontsteking in de keel. Nou, nog eentje en dan weten we genoeg. De volgende mag komen. Voorzichtig! Kun je mij bestaan? Ik denk dat we met een heel groot probleem zitten. In de klas ging het onderzoek nog even verder. Alsjeblieft, weten jullie eindelijk wat er met de kinderen aan de hand is? Ze hebben een heel ernstig virus opgelopen. De meeste wordt snel medicijnen. Dat willen we wel doen, maar dat is geen geld voor. We doen alleen het broodnodige. Dus jullie kunnen de kinderen niet helpen? Nee, we gaan er weer vandoor. Doe De kinderen besluiten zelf iets te bedenken. Ja, dan gaan we naar firma Brood toe. Ja, en wat hebben we daar dan voor nodig? Wij willen medicijnen! Wij willen medicijnen! Niet dat Filmabrood! Niet dat Filmabrood! Geef ons nu het geld! Geef, Geef ons nu geld! Anders gaan we misschien doen! Anders gaan we misschien doen! De baas van firma Brood komt net van zijn werk af. De kinderen hebben mooie protestborden gemaakt en hopen heel veel geld te krijgen voor medicijnen. Zo, meneer, we komen jou eens wat vertellen. Volgens mij is er iets aan de hand, of niet? U heeft ons vergiftig, meneer! En daar zijn we niet blij mee. Ik zal voor jullie gaan oplossen. Ik zal jullie alle geld gaan terugbetalen en voor medicijnen zich goed regelen. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. De filmabaas gaat er snel vandoor. Na een lange achtervolging hebben ze de baas eindelijk de grazen genomen. De baas geeft toe en betaalt de medicijnen. Iedereen is blij. Jongens en meisjes, het is weer etenstijd en ik heb een verrassing voor jullie. Gratis firma chocola. Hebben jullie zin in gratis chocola? Afneem!